En dan heet ik u van harte welkom bij de webinar Top 3 Support Issues. Mijn naam is Yvette Elemans, ik ben uh, application engineer en ik heb jullie al vaker een webinar gegeven. Um, mocht u uh, vragen willen stellen of mocht u wat anders willen zeggen, uh, opmerkingen over het geluid of andere dingen, kunt u kwijt in de chat. Die chat die, uh, zal ik proberen af en toe te bekijken tijdens de webinar. En uh, vragen die zal ik aan het eind van de webinar beantwoorden. Voor het geluid kunt u op de koptelefoon klikken en dan kunt u het geluid harder en zachter zetten. En zoals u misschien ook al in de mail heeft gezien, uh, gaan we vandaag kijken naar een top 3 van supportvragen die uh, in 2016 bij ons zijn gesteld en uiteraard nog steeds worden gesteld. Het zijn algemene vragen. ...die we vaak terug zien komen en uh, waar we graag wat meer uitleg over willen geven... ...zodat uh, jullie ook gemakkelijker met z'n kunnen werken. En de eerste vraag is, hoe stuur ik mijn model met zo min mogelijk informatie naar een klant of leverancier? Ik denk dat jullie allemaal te maken hebben met uh, het opsturen van bestanden naar externe partijen... ...en dat je daar niet altijd alle informatie in wil zetten... Uh, die je in het model hebt zitten. Nou, daarvoor kun je een bepaalde werkwijze aanhouden binnen Solid Edge. En die heeft te maken met de Simplify-functie. Dat is de Simplify Visible Faces. Ik lood jullie nu in een paar stappen door deze functie heen en door hoe je optimaal uh, deze functie kan gebruiken voor het versturen van je bestanden. En we beginnen met die Simplify met een samenstelling die je hier ziet, is redelijk groot. En je begrijpt dat niet alle onderdelen die hierin zitten meegestuurd mogen worden naar de leverancier. Dus onder de toolstap vind je de simplify functie. En daar kan je kiezen voor model of voor visible faces. Die visible faces gaan we nu gebruiken. Daarvoor selecteren we het model. En de functie wordt opgestart. En hier zie je je een mogelijkheid om parts te excluden, Dus onderdelen niet mee te nemen in de simplify. Wat betekent dat ze dus ook niet in het model zichtbaar zijn op het moment dat we het opslaan. En je kan daar een percentage aan onderdelen meenemen en dat gaat van klein naar groot. Dus in dit geval neem ik 22% van of de 22% kleinste onderdelen neem ik niet mee in de simplify. Je kan ook los onderdelen aanklikken die je ook niet mee wil nemen. Alles wat ik niet meeneem is nu blauw. Dan heb ik die copy body knop hier zitten. Ik zal straks meer toelichting geven over deze knop. Dat is namelijk wel een hele belangrijke. Nu gaat hij natuurlijk even doorrekenen. En nu zie je aan de linkerkant in de Pathfinder een Simplified Assembly staan. En de rest van de onderdelen wordt nu ook automatisch gehyped. En deze Simplified Assembly... Die kan ik opslaan als part. En dat part ziet er dan zo uit. In ieder geval als je dit copy body knopje uit hebt gezet. Op het moment dat je die aanzet ziet hij er als volgt uit. Dus het verschil is hier als je hem uitzet heb je één design body. En uh, ik heb hem even afgekapt anders wordt het wel heel lang. Maar een stuk of 105 in dit geval uh, part copies. En dat zijn allemaal sheets. Dus ik heb hem ook even doorgesneden. En dan zie je dat allemaal surface bodies. Je ziet dat hij alleen maar een soort schilletje heeft en dat de binnenkant compleet leeg is. Dus het onderdeel is redelijk onbruikbaar geworden nu om nog te moduleren uh, externe, door externe partijen. Als je die copy body functie aanzet, in dit geval, dan zie je dus oranje geselecteerd, maakt die... Allerlei uh, losse bodies. Van ieder part maakt hij dan een body. Zoals je hier ziet, zijn die dus niet leeg. Die zijn uh, solid. En zijn dus ook nog aan te passen. Dus ook als hem op als part. Je kan wel in het part die aanpassingen gewoon doen als externe partij. En hij maakt wel part copies ervan, maar je ziet dus dat het uh, geen surfaces zijn, maar het zijn bodies geworden. Het zijn blokjes in plaats van surface symbooltjes. Nou, deze zou je. Of De eerste keuze zou je het makkelijkst kunnen opsturen naar uh, een externe partij, want daar kun je minst mogelijk mee. Maar toch zie je nog wel het onderscheid tussen die verschillende onderdelen. Dus om hem nog meer te versimpelen: je ziet al die part-copies erin staan. En één solid body. Hier zie je al die part-copies. Ik kan hem opslaan als JT-bestand. En dat kunnen jullie allemaal ook doen. Dat is gewoon een van de keuzes bij het opslaan. En jt bestand is eigenlijk zo versimpeld bestand dat het echt alleen gebruikt wordt om uh, te kijken. Dus je kan het onderdeel bekijken je kan er vrijwel niks aan aanpassen. En je ziet ook als ik dat part dan weer open, wat ik net heb gemaakt, jt bestand Dan kan ik alleen open in order. Nu moet hij uiteraard even inlezen, dus dat duurt heel even. Dan wordt het één part, zoals je ziet. Hij is in dit geval zwart, dus dat is niet zo heel duidelijk. Ik zal hem even een ander kleurtje geven. Ik maak hem even rood. En dan zie je dus aan de linkerkant één body feature, en die heeft ook helemaal dezelfde kleur. Mocht je hem nou nog wel met wat details willen opsturen, dan kan je hem uiteraard ook uh, met de part painter per face een andere kleur geven. Maar over het algemeen is het één kleur en dus heel duidelijk één onderdeel. En vrijwel niet aan te passen. Dus de stappen die je daarvoor nodig hebt, is uh, een simplify functie erop uitvoeren. Daarbij kun je copy body dus aanzetten of uitzetten. Uh, opslaan als part vanuit de Pathfinder en zo nodig opslaan als JT om echt helemaal in te pakken. Nou, de tweede vraag is: hoe optimaliseer ik de Solid Edge omgeving voor gebruik? Nu wordt deze vraag niet letterlijk zo gesteld, maar we zien heel veel vragen over de werkomgeving van Solid Edge: wat de optimale instellingen zijn voor het werken met Solid Edge, uh, dat soort dingen. Dus die hebben we even samengevat in. Uh, ...in het optimaliseren van de omgeving. En een van de uh, belangrijke dingen die je kan doen om je omgeving te optimaliseren... ...dus ook het aantal kliks omlaag te brengen, is het Radial Menu gebruiken. En ik zal jullie daar even wat meer over laten zien. Dat Radial Menu dat vind je onder je rechter muissnop. Als je die ingedrukt houdt, dan zie je dit Radial Menu, zo noemen we dat ronde menu. En als je sleept met je muis naar de functie die je wil hebben... Bijvoorbeeld Assemble of Display Configurations. Dan opent hij die, die functie. Nu zag je al in mijn sheet dat die anders is. In verschillende omgevingen krijg je iedere keer een ander radial menu. Dus je ziet hier bijvoorbeeld het menu voor schets. Deze is voor part en deze is voor assembly. Uh, uh, stel dat ik dus even naar een part ga. Een sheet metal in dit geval. Dan zie je ook weer allerlei sheet metal functies die ik hier zelf in heb geplaatst. Um, en die kun je uiteraard ook wijzigen. En dat wijzigen doe je door in je ribbon bar met je rechter muis op te klikken. En dan customize. En dan krijg je dit menu te zien. En hier heb je vijf opties. Waarvan radial menu er eentje is. En uh, de indeling van deze instellingen die je zou kunnen gebruiken in je radial menu, die zijn in dit geval gebaseerd op de tabs die je dus ook in je sold Edge menu hebt. Nou, stel dat je bijvoorbeeld veel gebruik maakt van um, een Assembly Relationship Manager, die ga ik jullie straks toevallig nog laten zien, dus die zet ik er alvast in. Uh, die is te vinden onder de Home tab Assemble. Relationships Manager. En hoe je die dan invoegt is het slepen ervan. Dus dit is het maximaal aantal uh, functies dat je in een radial menu kan doen. Dus we moeten één vervangen. Nou, de distance between gebruik ik niet zo vaak. Dus daar zet ik hem op. En daarna kan je hem opslaan in je team, Want alle instellingen, deze vijf instellingen of deze vijf menus, worden opgeslagen in je team. Ik heb een nieuwe aangemaakt, Yvette. Als je nog geen team hebt, dan kun je gewoon op Save S klikken en dan kun je automatisch een nieuwe aanmaken. Nou, ik sla het hier nu gewoon op. En dan zie je dat als ik nu naar links sleep, dat die Relationship Manager erin zit. Een tweede um, optie om je werkomgeving te optimaliseren is het gebruik van sneltoetsen. En die kan je in hetzelfde menu zoals je hier ziet instellen. Sneltoetsen worden vooral gebruikt uh, voor features die, die je vaak gebruikt. Dus uh, die je eigenlijk liever onder een sneltoets wil dan ergens bovenin in je knoppenbalk. Of voor features waar je meer dan één klik voor nodig hebt om er te komen. Dan ga ik opnieuw naar het Customize scherm. En dan kan je hier in de tabjes kiezen voor keyboard. Nou, en hier zie je eigenlijk alle knoppen die we ook hierboven in de ribbon bar hebben. Zo noemen we die tabs met alle functies die je zou kunnen gebruiken. En uh, ik zelf maak vaak gebruik van Look at Face. Nou Die zit onder de view tab. En dan dit knopje. Dus dat is voor mij twee kliks en redelijk veel heen en weer bewegen met de muis. Nou, om dat zo optimaal mogelijk te benutten, kan ik hem dus om sneltoets hangen. En daarvoor ga ik naar de view, want hij zit hier ook in view tab. Orient die hier. En heb ik hier look at face. En de delen die al sneltoetsen hebben, de functies, zoals views, die staan er ook al in. Je ziet hier bijvoorbeeld ctrl i voor ISO view, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Ook die kan je hier dus wijzigen. Ik wil Look at Face een sneltoets geven, dus je kan kiezen of je een sneltoets hier wil instellen of niks, of een, uh, een toets voordat je hem gebruikt. Dus in mijn geval bijvoorbeeld Shift L en die is ingesteld. Op het moment dat ik een, een sneltoets zou gebruiken die al in gebruik is, zoals in dit geval Ctrl L, die is al assigned, dat is namelijk mijn left view, dan krijg ik daar een melding van. En ook dit sla je weer op in je team. En nu we hier toch zijn, de quick access toolbar is ook een hele makkelijke om functies op te slaan. Dat is namelijk de balk hier linksbovenin. Sinds sc 9 is bijvoorbeeld het Salt Edge Options scherm wat dieper komen te liggen. Als je die vaak gebruikt, zoals wij op Support uiteraard, dan kun je hem boven in je Quick Access Toolbar zetten en dan heb je dat knopje altijd bij de hand. Mocht hij dus niet in die tab staan, wat bij de Solid Edge Options het geval is, dan kan ik hier ook kiezen voor All Commands of andere, andere uh, keuzes. Het zijn allemaal dezelfde knoppen die je hier ziet, behalve uh, de indeling daarvan, dat is anders. Dus als ik All Commands kies, dan kan ik gewoon op alfabet zoeken naar de Solid Edge Options. Oh. Hier is die. Ik krijg add. En je ziet dat ik hem heel makkelijk heb toegevoegd. En dus zo kan ik nog veel meer opties toevoegen. Alle opties die in Salt Edge zitten, eigenlijk, die zitten hier al in. Die sla ik ook op. En het laatste wat, hier hierin, wat ik hierin wil laten zien, is dat uh, instellingen die je ook in je options terugvindt, maar die worden dus ook in deze. Uh, Customize bestanden opgeslagen. En ik zal je straks laten zien waar dat staat. Want die bestanden kun je dus ook uitwisselen met collega's. En zo dus ook deze instellingen. Nou, bijvoorbeeld of je je uh, command bar, dus het moment dat je functie begint. Of je dat aan de zijkant in een menu wil of in een horizontaal balkje. Of je tooltips wil zien, uh, hoe je je Pathfinder wil zien. Nou ja, je kan er een keer doorheen lopen. Het zit onder het tapje Layout. En als je dit dan wilt delen met je collega's, zodat jullie allemaal dezelfde menu's kunnen gebruiken, dan kun je dit bestand terugvinden onder de volgende, het volgende pad. Je komt hier iets makkelijker door procent app data procent in te typen, dan kom je bij deze stap. Nou, dan volg je in de Graphic Solutions, Solid Edge, version 109 in ST9, van ST9, Customization, en dan vind je deze mappen. En je ziet dat er bij mij al een mapje Ivet bij staat. Op het moment dat je een team aanmaakt en opslaat, wordt er automatisch een map met die naam aangemaakt. En daarin zul je de bestanden vinden die die menu's regelen. Dus die bestanden kun je op dezelfde plek bij je collega neerzetten en dan heeft hij exact dezelfde menu's. In sc 9 hebben ze er trouwens aan toegevoegd dat ze deze bestanden... Uh, bij het updaten naar ST10, als het goed is, allemaal kan verzamelen in één bestandje en dat je dat bestandje uitwisselt. Dus dan hoef je niet al die mappen in. Maar als het goed is, zou je die dus met een prefset bestand kunnen uitwisselen als je naar 10 gaat. Nou, naast die app data instellingen heb je ook natuurlijk gewoon Sold Edge Settings. Uh, en een paar daarvan wil ik ook even toelichten, want die maken het werk met Sold Edge ook een stuk gemakkelijker. Die settings heb ik hier mooi bovenin gezet. En als ik naar Assembly ga, dan wil ik in ieder geval drie vinkjes even laten zien. En dat is Show Construction Geometry when placing parts that do not have a design body. Nou, het zegt het al een beetje, maar uh, een samenvatting daarvan: Op het moment dat je een onderdeel in je sa uh, samenstelling zet, waar ook surface bodies in zitten. Dan kan het zijn dat hij de surface bodies hide. En dat is dus ook de reden dat het moment dat jij een step in je samenstelling zet. Dus je hebt een step ontvangen, opgeslagen als part en je zet hem in je samenstelling. Dat je de surfaces niet meer ziet. Ook daar krijgen wij veel uh, support calls over. Dat dus een onderdeel in de samenstelling niet meer zichtbaar is en wel in part. Dat komt dus omdat je surfaces dan uitstaan. Met dit vinkje zorg je ervoor dat die surfaces altijd aanstaan. Nou, verder een hele belangrijke, als je veel in Assembly werkt, is de autoscroll Assembly Pathfinder. Die zou ik aanzetten. Dat zorgt er namelijk voor dat op het moment dat je een onderdeel selecteert in je Pathfinder, dat er automatisch, of je selecteert hem in het model, excuse, dat in de Pathfinder automatisch uh, de subsamenstelling wordt uitgevouwen waar die in staat en dat die wordt geselecteerd. Dus op die manier kan je heel makkelijk de onderdelen in de Pathfinder terugvinden. En het laatste vinkje wat ik wil laten zien uh, is deze, Dim Surrounding Components When a Selection is Made in Relationship Pathfinder. En dat betekent als ik een onderdeel heb geselecteerd, dan zie je al, altijd aan de onderkant de relaties die daarop zitten. En als ik een van die relaties aanklik, dan wordt de rest van mijn stames, samenstelling wordt grijs en de relatie ligt op. Je ziet hier in dit geval de onderdelen waar die op beeld ligt op en je ziet in het oranje. Dat het over een relatie gaat tussen twee assen. Nou, dit kan heel handig zijn voor als je uh, in je relatie zit te zoeken welke je al wel of niet hebt neergezet. Uh, mocht de relaties corrupt zijn, daar zal ik later nog meer over vertellen. Oh, en nog eentje die ik niet wil vergeten. Die is erbij gekomen in de ST9. Dat is deze. Last used, command, last used command in drop list stays on top. En dat betekent, misschien heb je het bij mij al gezien, want ik heb hem namelijk aanstaan. Uh, dat niet alle knoppen hetzelfde zijn als jullie. Bijvoorbeeld de Fastener System, die heb ik als laatst gebruikt van deze keuzes. En die blijft dus ook staan. Wat bijvoorbeeld bij sketching heel handig kan zijn. Uh, ik weet dat veel van jullie gebruik maken van de rectangular uh, sketch tool, dus het rechthoek. Nu zijn er natuurlijk niet altijd, of je, je wil niet altijd gebruik maken van de uh, rechthoek die vanuit het midden begint. En daarom is het heel handig om die functie aan te zetten, zodat je rechthoek je rechthoek altijd vanuit het punt kan laten beginnen. Een derde vraag die vaak wordt gesteld. Is hoe kan ik zien wat er mis is met mijn assembly relaties? Uh, jullie gebruiken als goed is dus allemaal assemble in Solid Edge en je ziet altijd relaties die corrupt raken, uh, wat zorgt voor zeer trage samenstellingen. Je ziet aan de rechterkant in deze sheet hoe dat eruit ziet. Dus corrupte relaties. Het kan zijn dat het onderdeel is verwijderd uh, niet up-to-date is, dat het een dubbele relatie op ligt die een andere waarde heeft dan degene die er eerder op lag. Allerlei redenen kan het hebben. Maar ze zijn lastig te vinden. Dus je moet lang zoeken en je samenstelling wordt er zeer traag van. Nou, die Re Relationship Repair, uh, zo heet die tool, die is te vinden in je Assemble Relaties. Dat is hier. En ik heb hem in dit geval ook onder mijn Radial Menu gezet. Dus ik kan er makkelijk bij. En hij geeft nu aan dat er wat Out of Date is. Klopt, een deel van mijn relatie of van mijn samenstelling is inactief, dus daar hoef ik niks aan te doen. Maar als ik naar een van de subsamenstellingen ga, dan kan ik daar dus ook de relaties van checken. En als ik nu naar die Assembly Relationships ga kijken, dan zie ik dat er vier relaties zijn die niet goed zijn. Die zijn. Corrupt, ze missen in ieder geval geometrie. En als ik daarop klik, dan kan ik ook makkelijk zien welke geometrie er mist. In dit geval gaat het dus om deze, dit vlak wat mist, het groene vlak. En dat heeft te maken met het rode onderdeel. En zo kun je alle relaties heel makkelijk langslopen om te zien wat er mist. En als ik een van die relaties uitvouw, dan zie ik dus ook... Welke onderdelen dat zijn. Het rode onderdeel heeft geen vlak meer als referentie. Ik zie nu alleen de missing geometry omdat ik een filter erop heb gezet. Als ik de soft relaties er ook bij zet, dan krijg je uiteraard ook alle relaties die wel goed zijn. En zo kun je dus filteren tussen alle relaties. Nou, mocht je een van die relaties willen repareren, omdat je hem. Wil herstellen, dan dubbelklik je erop en dan gaat hij automatisch naar de relatie waar het over gaat. En dan zou je hem kunnen fixen. Ik heb nu het vlak geselecteerd wat miste. Het vlak zat er namelijk nog in en je ziet dat er nu nog maar twee relaties corrupt zijn. Nou, stel dat dit relaties. Zijn die ik niet meer terug hoef te zien in uh, mijn model, omdat ik een onderdeel bijvoorbeeld heb verwijderd. Dan ga je naar de Selected Components. Dit kan trouwens ook zijn omdat je te weinig tijd hebt en niet wil dat je samenstelling traag wordt. Het dus is niet de beste methode, maar het werkt. Uh, selected Components. En dan zie je dus de twee relaties waarvan hij zegt dat ze corrupt zijn. En ik kan dan gewoon in één stap kiezen of ik ze wil suppressen of wil deleten. In dit geval zeg ik suppressed. Nou, dan lopen ze in ieder geval niet meer in de weg voor de snelheid van het model. Je ziet nu ook hieronder dat ze gesupprest zijn. Hele mooie tool um, om te gebruiken. Mocht je samen traag zijn, kijk even in die Relationship Repair Tool of er veel relaties corrupt zijn. Dat scheelt echt een hoop. En dan zijn we aan het eind gekomen van de webinar. Um, deze webinar laat wat supportvragen zien die vaak gesteld worden. We hebben een uh, masterclass gemaakt. Dat is een nieuwe training. Uh, masterclass Efficient Modeling. Die hebben we gemaakt met het oog op supportvragen. Dus vragen die vaak worden gesteld. Uh, en we nagedacht, wat speelt er dus het meest bij klanten? En hoe kunnen we zorgen dat onze klanten zo optimaal mogelijk het programma gebruiken? Uh, dus die... Masterclass die gaat over het efficiënt modelleren, wat de naam al zegt. Um, en we zorgen daarmee dat je dus sneller gaat modelleren en dat je sneller je werk af hebt. Het vind in juli plaats. Mocht je interesse hebben, dan uh, kijk even op de website of uh, stuur ons een mailtje of bel ons. En dan nog twee data om even in de agenda te zetten. Vrijdag 7 april hebben we om twee uur de webinar Ordered versus Synchronous. Daarmee vergelijken we de ordered en de synchronous werkomgeving uh, met verschillende situaties, realistische situaties. En uh, is het een leuke uitdaging voor jullie om te kijken of er wellicht uh, binnen het bedrijf geen behoefte is aan synchronous werken. Daarnaast hebben we vrijdag 12 mei om 2 uur uh, de webinar Large Assembly. En daarmee ga je, krijg je tips over het werken met grote samenstellingen. Dan zijn we aan het eind van de webinar. Mochten jullie vragen hebben, dan mag dat in de chat. En dan wens ik jullie alle alvast een fijn weekend.